Hij gaat de voeten vandoor, zei. Heel veel politie eenheden, ja, schiet, schiet, schiet, jongens. Allemaal mensen leuk om te kijken naar deze nieuwe video, mijn naam is GTA V voor bijvoorbeeld, dit is Wim en um, ja, wij zijn op pad met de Zulu. En we hebben hier meteen een achtervolging die over het vliegveld bezig is. Um, ja, het weer is niet helemaal super. Dus we moeten echt even... Effe... We hebben in ieder geval nu nog toestemming om op te stijgen. Maar dat kan zomaar veranderen. Um, ja. Hier gaat een auto er vandoor. zou gestolen zijn hier op het vliegveld. Um, wij mogen er achteraan gaan met de Zulu. Om vervolgens politie eenheidjes erbij te laten komen. We gaan niet alleen oplossen nog. Vliegverkeer is stilgelegd, dat betekent dat er geen uh, vliegtuigen kunnen gaan landen of opstijgen. En ik ga weer even wennen aan deze uh, camera, maar dat gaat helemaal goed komen. Eén collega vraagt om assistentie. Ik kan altijd naar de schaduw kijken. En dan weet ik dat ik nu weer naar voren kan vliegen. Ik moet opletten met die paal. We zitten er boven politie crasht hem We nog een ennetje erbij vragen zowel meeltjes zijn mogelijk hiervan het vliegveld af hebben hij rijdt prio 1 1205, ik ben onderweg hij gaat de voeten vandoor, recé verdachte, rent de voeten vandoor richting collega's collega's zien hem echter niet of haar de is langs Een mevrouw, veer, leeftijd ongeveer geschat, 40 jaar oud, uh, korte grijze of uh, korte, grijze spijkerbroek is gevallen. Oh, ik zie niks meer, geen controle over de Zulu. En daar zijn we weer. Wow, spacerend. Wow. De collega's hebben blijkbaar niet door, mevrouw Rent, wij vliegen er boven. Toeran op de snelweg, of op de landingsbaan, mag naar rechts, waarom rijden jullie allemaal door? Ze kan in principe geen kant op, alles hier is omringd met hekken. Moeten we nou echt zelf gaan landen om die vrouw te pakken? Want niemand doet het blijkbaar. Hallo? Nee, niemand gaat het doen, dan gaan wij hier doen. Stoppen. Uitzetten. Zo. Dan blijven. Wat een conditie heeft die vrouw. Dan blijven. Tackle. Aangehouden. Liggen. Ja ja. Ook uh, de heli heeft een taser. Goed, we hebben een vrouw aangehouden, uh, nu zullen jullie denken, waarom land je met de Zulu is helemaal niet logisch. Nou, ik zag het laat, of laat, een tijdje terug in een filmpje, dat ook de Zulu uh, even landen om de, misschien bij Pro 2470 er was, dat de Zulu landen om de verdachten ook aan te houden, of in ieder geval aan te spreken, of uh, ook even te zien, zoiets. Uh. En ook in Engeland heeft dat vaker, hebben ze dat vaker gedaan, als je de politie op je hielen kijkt, in Engeland, die serie van de Engelse politie, daar zie je dat ook. Dus ja, ik waarom niet. Nu is het natuurlijk niet al te veilig om gewoon waar ik vloog hier zo tot zij onder de wieken door renden. Ja, dat is mijn verantwoordelijkheid als zij daar vol uh, uh, in vliegt in die wieken of gewond raakt daardoor. Maar goed, dat zal mij wat boeien. Ik heb alleen dit beeld en ik weet even niet hoe ik dat weg krijg. Dat is een, een bepaald type beeld. Ja, nou ja. Goed, wij gaan de stad in vliegverkeer mag we ook vliegen of ja wacht maar even ja kom we gaan gewoon meeluisteren met de meldingen dat betekent dat alles wat ook maar in heel deze regio um, gebeurt met ons doorkomt en dat is van alles en dan uh, kan ons van alles tegelijkertijd komen. Dat is niet goed, maar daar kunnen we Iedereen niks mee. Om We've got a down. Daar kunnen we misschien uh, iets mee. Reckless me driver. Sure we gaat een uh, reckless driver. En dat betekent een roekeloos rijgedrag. En die gaat pittig hard alleen niet waar. zij ja, de Zulu. Blijkt hier. die ring, waar gaat die? Uh, daaronder. Hebben we een aanrijding gehad? Ja, oké. Okay. Ja duidelijk voor ons vandoor. Collega's zitten er al achter. Uh, in de op. Rechts, rechts, rechts. Nee, hij gaat er waarschijnlijk wel eens tegen een paal geknald. achteruit Nog, Nog een keer tegen de paal. Ja, daardoor rechts. oh hij gaat onder een vrachtwagen. Ja, ook. Oh, er zit een paal tussen jullie. In. Snelheid is 40 in de duur. Snelheid loopt op. 70, 80 we zitten nog steeds op het industrieterrein waar wij inmiddels af zijn linksaf westelijke richting snelheid 60 in het uur rechtsaf noordelijke richting uh, wat je meer zuidwest waar we nu naartoe gaan we gaan linksaf zuidelijke richting Zuidoost Hij loopt met de palen hier Voertuig staat eh, bijna stil, snelheid 10 in het uur zoiets 0 km per uur staat stil achter op een auto Meerdere collega's erachter En klem dan Is ontsnapt rechtsaf zuidelijke richting. Oeh, hier staat een brug inderdaad. Ik wou het net zeggen. Um, even kijken. Voertuig is een um, blauwe Baller-E oftewel een blauwe uh, Land Rover, Range Rover. Um, heel lichtblauwe opvallende velgen. En um, voertuig even aan de zijkant. Een soort uh, kussentjes. Uh, heel raar. Uh, allemaal. In ieder geval uh, dure auto, gaat ook snel. Zit er goede neus, ja, is goed. We gaan de haven in. Handhaven geeft geen fuck. Die denkt hier krijg ik te weinig betaald voor. Terwijl ze als ik daar met, met als ik daar vlucht voor de politie dan schiet, ze altijd op me Snelheid 10 in het uur. Achter een voertuig uh, middels 30 De langs hier is ook een brug. Goedemorgen he. En over de brug zo. Snelheid is 70 in een uur. Hebben we hebben nog gezicht vrij om ons heen. Rijden af westelijke richting. Richting naar het water. We gaan richting noorden. In de haven zitten we. Wacht, uh, ja daar is die. Oosten, nu weer richting het noorden. De snelheid blijft op zijn hoogst op 70 per uur wat wij uh, kunnen zien. Een haven weer uit, officiële haven uit, meerdere enig is de plaats, oh, die uh, piepjes die het nu doen uh, die kunnen het, wij ben niet. Aan de snelweg uh, op naar no, niet echt de snelweg. Tegen het verkeer in. We gaan vervolgens tegen het verkeer in. We gaan met de vrachtwagen.. Collega's, Collega's denk aan eigen veiligheid. Gaan mee tegen het verkeer in met z'n allen. Hier staat ook weer een paal tegen. Oh, hier staat die brug natuurlijk weer. Ik vlieg veel te laag eigenlijk voor een echte Zulu. Maar ik kan, ik ben niet een echte Zulu. We gaan de snelweg op richting de tweede echte haven, zeg maar. Uh, ook daar zal weer een. Uh, en nu is de snelheid hoog. Nu zal de snelheid ongeveer 140 in de uur zijn. Remt af bij de tolpoortjes of voor de stad. dingen die nooit voor mij open Ah deze gaan wel altijd open de rest gaat nooit open. goed we gaan linksaf noordelijke richting in de haven achter een vrachtwagen wachten de verdachte rustig af daar komen alle eenheden alweer een beetje een uitdaging jongens kom op kunnen jullie hebben een beetje klem rijden vol erachterop geknald bumper eraf van een van de twee voertuigen zit te zien van de baller heeft helemaal al een kenteken want uh wordt hem ook niet echt zo <coughs> Zitten hem nog steeds met alle achter ik daarboven lekker veilig is ook niet echt veilig wat hier allemaal uh, wat ik allemaal rekening mee moet houden goed let op ja dat is hem aanhouden uitstappen btgv jongens gewoon doen heeft lang genoeg geduurd, uitstappen met z'n allen, schiet hem helemaal overhoop als het moet. Maak heb betere dingen te doen. Oh god ja hij ramt gewoon alle voertuigen. Maar dit zijn echt lekkere voertuigen. Ik heb die in GTA Online heb ik die. En die rijdt toch lekker hoor? 70 in het uur, oplopend richting nee het blijft 70 weer. Eén persoon in het voertuig trouwens, misschien is dat ook relevante informatie. Het voertuig staat stil, het voertuig ramt een hummer en hier ga ik sowieso ergens op knallen want ik verlies helemaal de controle. Alles beveiligd. Ja, verdachte stapt uit. Verdachte gaat rennen. Langs de wagons. Westelijke richting. Collega te voeten achteraan. Verdachte is gevallen over de rails. Collega te voet maakt kans. Collega's in de auto houden in. Ik weet niet waarom. collega maar niet valt. De hummer houdt ze wel tegen die collega's. Uh, verdachte licht weer. Ja, verdachte aangehouden. Oh, keurig werk jongens. Mocht wel wat eerder, maar keurig werk. Hé, hey, jongens, was gezellig. Ciao. Zo, Bo, wat een weertje is wel opgeklaard. Oh, nou nu krijgt hij. Mooi. Acht. Maar wat een uitzicht hier. Prachtig, als ik dat mag zeggen. Want het is en blijft GTA. Prachtig. Nou, keurig hey, um, Ik ga de mod even nu laden En wij gaan maar eens tanken Want het is uh, tijd om te tanken Want we zijn natuurlijk een partijtje lang bezig geweest Ik zie jullie zo meteen als we weer veilig en wel uh, op de grond staan En hebben getankt 12, 5, ik ben Zoals je hoort 12, zijn we met twee zulus Meerdere uh, auto's Achter Nee, wij zijn er al, weg. Op rotte. Vergewapende verdachtes. Oeh, in, oeh dit wordt heel moeilijk. Wordt flink geschoten vanuit het voertuig. Op de, ja, collega, let alsjeblieft op je eigen veiligheid. Dus uh, hier de echte Zulu, want die andere die is hier ook. Heb ook vier personen in een gepanzerd voertuig. Met gepanzerd glas, gepanserde uh, wielen. kogel verwerende wielen dan. Uh, Even denken wat hebben we nooit. Oh, ja de rest is ook bepansord. Uh, schieten met wat het lijkt. Uh, niet automatische wapens, wel vuurwapens uh, op de collega's. Uh, meerdere collega's sowieso geraakt. Uh, snelheid licht op. Kan ik niet meten. Op dit moment. U wordt het nader van mij. Ik wil graag een uh... Een AT, DSI erbij. In dit geval DSI wil ik er graag bij hebben. Met de Audi RS6. Daar zijn ze. Misschien zijn die nog gespecialiseerd in het uh, schieten. Oh, wat gebeurde daar? Vanuit de auto. We gaan uh, richting... Moment. Afslag vliegveld hebben wij genomen. Vanaf de snelweg zuidelijke richting... Um, even kijken, we gaan naar de.. Geen zicht op de verdachtes. Nog steeds geen zicht. Zijn dat ze? Nee, dat zijn ze niet. Ik zie ze niet meer. Op dit moment ben ik ze kwijt, uh, c. Zulu 2 of Zulu 1, want ik vind dat wij Zulu 1 zijn. Is ze kwijt? Nee, weer in het zicht. Hoge snelheid. Langs de vertrekhalen, de bovenste ring. Rechts inhalen. blijven op de bovenste ring Weer de rom even in zicht op de verdachtes Ik hoor een crash in de Zulu Maar dat zijn wij niet uh, Verdachten weer uit het zicht OC Oh oké okay, ze zijn al uh, flink stuk door We gaan er weer achteraan We hebben weer een soort van zicht We weten ongeveer waar we moeten zoeken De rom met de brug rechtsaf oostelijke richting richting haven en stad het ligt er aan waar je heen wilt hier in het industriegebied een collega vraagt let alsjeblieft op ze schiet gewoon op alles en iedereen die ze tegenkomen rijdt voor Volvo rijdt nog dus die is niet dodelijk geraakt hopelijk ook die vrouw niet geraakt We gaan linksaf wederom richting vliegveld. Langs de meesbank, westelijke richting, richting zuiden inmiddels. Uh, wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? We gaan rechtsaf van het vliegveld weg, westelijke richting. We gaan even kijken. De bocht maken richting noorden. En rechtdoor. Nee, we gaan. Linksaf, snelweg op, de brug over, richting haven. Zuidelijke richting. Excuses, oostelijke richting. Ik ben zo even kwijt, zijn dat ze? Ik ben geloof ik helemaal achter de verkeerde. Dat zijn ze sowieso niet. Zijn dat ze nou? Ja. Ja, dat zijn ze. Oké, okay, we zitten er weer achter. We hebben hier een brug, daar moeten we rekening mee houden. Snelheid is niet hoog. Snelheid gaat weer omhoog, niet moeten zeggen. Even uitzoomen. Ik had ook echt geen zin om met de Zulu op te nemen, maar dan achteraf is het toch wel erg plezant en leuk. Nou, ik was steeds aan het uitstellen. Ja, collega's zitten er weer achter. Ik heb bijvoorbeeld geen idee hoeveel er nog gaan komen. Maar er wordt nog steeds flink geschoten. Ik hoop dat hun uh, munitie binnenkort op is. En zo niet, ja dan moeten we een vol klem gaan zetten en uh, gaan schieten. Maar ik vrees het. En ik ga meerdere eenheden oproepen. Ik hoop niet dat ik kruist. oostelijke richting we zijn inmiddels twee bruggen bruggen overgegaan ik ga gewoon helikopter van het at erbij laten komen oh. vito Oké, okay. oké. Okay. Oh nee, die is meteen gecrashed in een bomenvat. En we terug. Hier zo. En de kunst volgen. geen zicht oog voor de achteraan hoge snelheid snelheid niet te meten ik hoor geen sirenes meer dat is nou ook niet echt een goed teken ik hoor alleen schieten of een crash in een helikopter maar het zal wel schieten zijn. Yo dat is zeker schieten. Ik ben ze alleen kwijt. Even twee seconden hier op. Oh daar! We staan er nog gewoon. Langs politiebureau westelijke richting door de stad wij gaan wat stijgen full-out aggressive inderdaad je kunt uh, aanpassen van je wilt een, een safe, dus veilig achtervolgen maar dit is gewoon volledig agressief rammen, schieten, doe maar lekker pikies een hoog flatgebouw We vliegen er gewoon recht boven um, het voertuig is in de slip geraakt, ik weet niet of dat betekent dat een band is kapot geschoten ik hoop het ten harte maar ik weet ook dat die banden van die auto niet kapot kan Want dat is zo'n kom Kama, ja weet ik het is met een u en een a en een k geloof en een m maar dat weet ik ook al niet meer zeker nou, Dan moet je gewoon met een raket even dat hele ding kapot schieten ze zeggen jij hebt raketten ik weet niet waarmee je schiet en waar we op schieten? Oh god, oh god. Hoge oh, snelheid door de stad, misschien is het beter als we deze gaan afblazen. Um, ja ze krijgen hem gewoon niet te pakken. En ja, ze zitten in een volledig bepanserd voertuig, wat moet je dan? Eén collega vraagt hem voor assistentie. Een stoep op. Gaan de snelweg op. 1202 OC we komen eraan. Noordoost. 1202 OC we komen eraan. Onder de brug. Um, snelweg af. Op. Oh wacht ze zijn achter. Het is nu ook niet dat je ze zegt dat er echt veel politieauto's auto allemaal oh god ja dit gaat helemaal verkeerd als dus hier een hoog gebouw staat dan zijn we helemaal nou nee oké okay. van alle kanten rijden echt en komen echt politieauto's um, ik dacht gewoon want ik blijf ze maar oproepen en ik wil niet in één keer die, die knop spawnen, spammen. spa spammen spam spammen weet ik lekker lekker woordje om het uit te spreken want dan gaat het mis Ben eens even kwijt. Maar hun zitten ergens. Ja, daar gaan ze. Ja, die collega's houden er ook nooit bij, hoor. Die helikopter is mijn enige hoop, maar die heb ik niet echt. Die hoop op dit moment. Want hun schieten wel, maar hun schieten niet echt goed, geloof ik. En het heeft niet echt zin. Het wordt echt donker, zoals je ziet gaat deze camera raar doen. Oeh, die vrachtwagen die gaat daar de weg afsnijden. Of die is gewoon doodgeschoten. Ik ga gewoon die knop vol spammen. En als het misgaat, ja jammer. Als het goed gaat, dan hebben we misschien. Uh, mocht ik een crashen, doordat ik 30 op deze knop druk. Dan hebben we de achtervolging afgebroken. Mocht het goed gaan, dan hebben we de achtervolging niet afgebroken. heel veel politie eenheden ja, schiet, schiet, schiet jongens. Oh ze schiet op mij. dus normaal pikkies. Ik ben toch alleen maar de Zulu in dit verhaal. Een collega vraagt om assistentie. Oeh de FPS gaat heel erg omlaag. Maar kijk al die collega's hier. Ja nee oké. Okay.